Wij werken in seizoenen, we hebben een hoogseizoen, we hebben een laagseizoen en de werkdruk is daar gewoon echt anders in. Dus we zien gewoon dat tijdens het hoogseizoen zijn we gewoon veel aan het communiceren, en hebben we gewoon een veel hogere werkdruk, waarbij we dus ook externe support nodig hebben. En dat kan zijn inderdaad op copywriting, maar bijvoorbeeld ook op het aanmaken van campagnes of het analyseren van resultaten. En dat het heel prettig is om in de seizoensgebondenheid ja, die pieken op te kunnen vangen, maar dat je geen overcapaciteit hebt in het laagseizoen. Hallo, ik ben Louise Doorn, founder en CEO van Hello Maas, marketing as a service. Welkom bij deze Hello Masters podcast, powered by Hello Maas en Frank Watson. Hallo, vandaag gaan we over mobiliteit praten en startups, en We hebben de head of global, of the global head of marketing, laat ik het wel even goed zeggen. Um, Gijs Hornhout van Felix vandaag in de studio. Gijs, van harte welkom. Ja. Ben je vandaag op de scooter gekomen of uh, het weer zat niet echt mee? Hè? Helaas niet, dus ik ben thuis. Ah, oké, okay, helemaal goed. Nou, gelukkig ben je, ben je lekker droog en, uh, en kunnen we mooi de diepte in vandaag. Um, ja, ik ben even heel benieuwd, um, uh, Gijs. Uh, laten we even kort starten met jouw achtergrond, want je bent een hele ondernemende marketeer, ja. hè, al meer dan tien jaar ervaring, uh, overal op strategisch vlak, maar ook veel bij start-ups um, en je bent zelf ook co-founder van drie online bedrijven. Dus vertel eens eventjes, wat, uh, wat, wat drijft jou? Ja, ondernemerschap. Ik vind het mooi om iets te, iets te creëren. Uh, ik heb ook in mijn uh, carrière verschillende fases van een bedrijf meegemaakt. Uh, echt in de eerste tien, uh, bij 300 man, bij duizend man. Iedereen heeft zijn uh, ja, eigen uitdagingen. Dus dat is altijd heel leuk om te zien. En inderdaad ook in verschillende industrieën uh, zelf iets opgericht: uh, in fintech, uh, ook in frisdranken, uh, in consultancy. En daar overal uh, ja, superleuk om uh, te werken, naar een uitdaging toe, een probleem proberen op te lossen. En zo dicht mogelijk bij de klant komen. Ja, super. Helemaal goed. Hey, en, en wanneer ben je bij, uh, bij Felix gestart? Uh, afgelopen jaar. Dus dat is uh, iets, uh, iets minder dan een jaar geleden. Uh, ja. dus het is al echt een uh, mooie rollercoaster geweest met de uh, lancering van nieuwe steden, uh, uitrollen van uh, bestaande steden. Uh, ja, een superleuke team. Dus uh, ja, echt mooi om te zien hoe dat uh, in zo'n korte tijd al ontzettend uh, vooruit is gegaan en zich heeft ontwikkeld. Ja, top. Want hoe lang bestond Felix toen jij uh, instapte vorig jaar? Uh, we hebben minstens dus lang geleden ons vijf uh, jaar jubileum gevierd. Ah, oké. Okay. Helemaal goed. Ja, dus, en je hebt echt als eerste, zeg maar, uh, head of marketing uh, de organisatie uh, neergezet? Vooral op global niveau? Of was er al een bepaald fundament aanwezig? Was er was wel een bepaald fundament aanwezig en daar heb ik op, uh, op doorgebouwd. Oké, okay, super, super. Hey, en al tien jaar hè, in, uh, in tech en start-up land. Nou, zoals je al zei, uh, never a dull moment. Uh, hey. Dus vertel eens over welke verandering heeft jou het meest geïnspireerd? Of misschien al een aantal veranderingen? Ja. Nou, ik denk de, uh, de ontwikkeling die mij het meest heeft geïnspireerd is eigenlijk de drempel om uh, ja, te groeien, maar ook om een bedrijf op te richten. Uh, vroeger was het ontzettend moeilijk om een um website te bouwen. Mijn eerste website was denk ik in 2011 of zoiets. Uh, en dan moet je inderdaad zelf met html coderen. Uh, redelijk moeilijk uh, om iets op te zetten. bankrekening was niet mogelijk. Ideal betalingen waren uh, bijna uh, ja, ook ontzettend lastig om te implementeren. En nu kan je zien dat met de huidige tools de huidige mogelijkheden is het opzetten van een bv makkelijk, uh, hoeft niet meer startkapitaal neer te leggen. En verschillende tools die maken het mogelijk om zelf een website in elkaar te zetten zonder dat je daar echt uh, codeerskills voor nodig hebt. Maar ook bijvoorbeeld het bouwen van een campagne, het maken van advertenties, uh, het vinden van de juiste klanten, het analyseren van gedrag. Uh, daar zie je echt dat het allemaal makkelijk is geworden. En het rappel is verlaagd zodat ook meer mensen toegang krijgen tot het oprichten van een bedrijf. En dus ook het ondernemerschap ja, uh, ja, echt een stukje makkelijker wordt om uh, zowel nationaal als internationaal uh, te groeien. Ja, ja, ja, ja, nee, helemaal eens. Hey, en, en als je dan naar de andere kant kijkt, hè, de drempel is misschien nog nooit zo laag geweest, maar het, is, het blijft toch moeilijk. Ja, uh, heb je zelf ook in die tien jaar dingen meegemaakt waarvan je denkt, nou, dat zijn wel echt goede learnings of uh, hey, wellicht een fac-up, maar iets uh, waarvan je denkt, nou, dat is ook wel uh, interessant om te delen. Want uh, ja, aan de buitenkant ziet natuurlijk start-up land er altijd heel fantastisch uit. Ja. Uh, maar, uh, maar ja, aan de binnenkant uh, is het toch vaak echt wel uh, bladzooid en tears. Ja, dus vertel ik... eens even, welke heb jij meegemaakt? Uh, ik denk dat het marktvalidatie is daar heel erg uh, belangrijk in is. Uh, echt onderzoeken ja. van uh, ja, er zijn nog geen uh, bedrijven in, dit, uh, in deze space. Hoe komt dit? Uh, is er inderdaad markt voor? Is er een reden dat het er nog uh, niet is? Uh, en echt diep induiken in een klantbehoeften, in het product, alles leren begrijpen. En kijken of daadwerkelijk ook een uh, product market fit is. Uh, zo heb ik ook een aantal concepten gehad. Waarbij ik dacht dat er dan toch uh, vraag was uh, en dan uiteindelijk bleek dat het uh, ja, toch minder was dan verwacht na het opzetten en het testen van een eerste campagne. We toch zagen dat de acquisitiekosten veel hoger was dan de marge die we konden behalen. En dat er simpelweg ja, eigenlijk niet een vraag was voor ons product. En we ook niet de ruimte hadden en de financiële mogelijkheden om die vraag zelf te creëren. Dus uh, ja. dat is denk ik echt een, uh, een, een learning die mee is gekomen. En ook het maken van contractuele afspraken. Uh, lange tijd geleden ben ik uh, een van de eerste importeurs geweest van Club Maten in Nederland. En in mijn enthousiasme langs heel veel clubs, festivals, broodjeszaken, maar nooit dingen op papier gezet. En dan merk ik bijvoorbeeld als grotere leveranciers instappen en andere prijzen kunnen hanteren, dat er bijvoorbeeld geen activiteit afgesproken of minimale orderwaarde, waardoor dan toch een beetje in de problemen komt. En dat ja, kan voorkomen worden door gewoon goede afspraken te maken, dingen op papier te zetten, marktonderzoek te doen en zeker te weten dat er vragen zijn naar het product. Ja, helder. Nou, dank voor het delen van die uh, van die tips. Ja, vaak is de devils in de detail. Hè? En als je dat niet goed doordenkt in al je enthousiasme, ja. dan uh, kan het soms wel eens uh, de nekslag uh, zijn. Helaas Zeker. Ja, helemaal eens. Hé, hey, en, en waarom heet jullie eigenlijk Felix? Ja, dat is een uh, ook een mooi verhaal. Uh, dat is eigenlijk uit uh, de koker van uh, twee oprichters, Quinten en Maarten. En uh, mm -hmm. die wilden een sterke merknaam, het moet kort zijn, catchy, uh, ook internationaal bruikbaar. En verder moet het ook persoonlijk mm -hmm. zijn met een diepere, uh, uh, diepere betekenis. En Felix is uiteindelijk afgeleid van Felix in het Latijn, wat uh, geluk betekent. Dus dat is uh, waar de merknaam vandaan komt. Nou ah, oké, okay. helemaal helder. Hey, vandaag gaan we even wat dieper in, uh, niet alleen op jouw carrière, maar ook de rol van marketing uh, binnen Felix. Ja, nee. uh, kun je iets vertellen over uh, ja, de rol van marketing in, in de brede zin? Hey, is marketing onderdeel van het directieteam? Uh, ja. Wie zijn je sparringspartners? En, uh, en, en, en wat is het strategisch belang van marketing? Want dat kan natuurlijk heel veel betekenen bij heel veel organisaties. Uh, ja, dus ja. we zijn heel benieuwd wat het uh, bij Felix is. Ja. Nou, eigenlijk is het uh, marketingteam onderverdeeld in, uh, in subteams. Um, nou, beginnende bij uh, CRM. Dus echt het uh, behouden van de klantenrelatie, uh, communicatie met de huidige uh, ja, klantbase. Uh, een mm -hmm. stukje brand, is dus echt het opzetten van het merk, uh, social media, uh, design, dat soort zaken. En een stukje performance yeah. marketing, dus dat is echt het binnenhalen en behouden van uh, nieuwe klanten. Uh, yeah. Dus dat is een beetje de indeling van, het, uh, van de organisatie. Maar daaronder zijn ook natuurlijk weer losse specialismes. Denk aan social media, maar ook bijvoorbeeld monetization. Waar we bijvoorbeeld echt gaan kijken naar onze prijsstrategie. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze klanten de juiste prijs krijgen en ja, daar aangetrokken zijn. Maar ook bijvoorbeeld ownership, verschillend per deel van de funnel. Dus we hebben iemand die echt verantwoordelijk is voor de bovenkant van de funnel. Dat zorgen dat mensen voor het eerste keer op een scooter stappen, een rit gaan maken en het aandurven. Maar ook mensen die juist richten op retentie, dus zorgen dat mensen blijven rijden... genoeg reden om op de uh, scooter te stappen. En ook zien we bijvoorbeeld dat het naast uh, ja, een ritje in het weekend... ook bijvoorbeeld naar werk uh, of naar een specifieke uh, gebeurtenis... Uh, ja, echt op de scooter gestapt kan worden. En de interactie is eigenlijk ook met heel veel andere afdelingen. Zo werken we nauw samen met, uh, met Product... om te kijken of we nieuwe productfeatures kunnen introduceren... en waarbij dan de stem van de klant zijn... en ook kunnen bijdragen aan hoe die uh, feature dan moet worden vormgegeven. Maar ook bijvoorbeeld het datateam die voor ons een mooie dashboards maakt en ook een data warehouse onderhoudt. Waarmee wij zoveel mogelijk klantinzichten eigenlijk weer kunnen gebruiken om je mee te nemen naar marketingcampagnes en dergelijke. Ja. Ook bijvoorbeeld samenwerking met launch, operatie, dat soort afdelingen. Om er echt voor te zorgen dat wij ja, zoveel mogelijk bijdragen aan de groei van Felix. Ja, dat is ontzettend leuk met al die verschillende afdelingen samen te werken en dat is ook iets wat ik van nature heel leuk vindt en vindt om eh, ja, heel breed betrokken te zijn. Wat denk ik ook de charme is van marketing, dat het alles een beetje eh, aanraakt op verschillende punten. Ja, helder, helder. Hey, mobiliteit is natuurlijk best een competitieve markt hè, met steeds meer spelers. Ja, ja. Uh, hoe onderscheidt Felix zich ten opzichte van de concurrentie? Ja, dat is ook een goede vraag. Uh, ik denk dat er eigenlijk een combinatie van factoren is, niet per se één silver bullet. Uh, mensen moeten ons kennen van merknaam, moeten een positieve uh, ja, associatie met het merk Felix hebben. Maar er moet ook gewoon simpelweg een, een scooter in de buurt staan. Uh, dus dat is ook een, een mooie taak die bij onze operatie ligt. Uh, om ervoor te zorgen dat de scooters goed onderhouden zijn, in de buurt zijn, opgeladen zijn. Daar rijden we allemaal busjes rond op groene stroom om uh, ja. de batterijen te wisselen. Uh, dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel. Dus we moeten er staan, mensen moeten ons kennen. En dan moeten ze dus ook bewust zijn waar ze ons van kunnen gebruiken. Dus ook een stukje content marketing marketing daar naar voren kijken. Uh, ja. Echt wel mooi om te zien. Uh, en we proberen ook gedrag te belonen. Uh, bijvoorbeeld uh, hebben wij incentive areas uh, recentelijk gelanceerd om ervoor te zorgen dat mensen uh, eigenlijk gratis minuten krijgen als een bepaald punt in de stad parkeren, waardoor dus die beschikbaarheid omhoog gaat. Maar ook bijvoorbeeld scooters die te lang stilstaan krijgen een korting en we bieden ook pakketten aan voor mensen die uh, veel rijden, zodat ze ook goedkoper okay. kunnen rijden. Ik denk dus eigenlijk die combinatie van merkbekendheid, het aantrekken van nieuwe klanten via online kanalen, gecombineerd met beschikbaarheid, juist het prijs, et cetera. Dat zorgt dat wij de markt uh, gaan winnen. Ja, helder. En he, hebben jullie ook plannen om uh, zo ook met andere producten zeg maar, te komen dan een scooter? Dus bijvoorbeeld stepjes, uh, wat je wel eens in andere steden ziet, of, uh, of gewoon ook auto's, wat je natuurlijk ook in, uh, in Nederland nu al ziet met andere merken? Of blijven jullie echt op de scooter? Uh, in de uh, korte termijn gaan we zeker vooral op de scooter zitten. Uh, wij zien uh -huh. gewoon dat daar een echt mooie combinatie is met betrekking tot duurzaamheid, actieradius, uh, maar ook bijvoorbeeld met, met twee personen op de scooter gezet kan worden. Uh, dus dat is echt een mooie oplossing waar we ons nu echt op willen concentreren. Uh, we kijken natuurlijk wel naar samenwerking met andere mobiliteitsvormen. Bijvoorbeeld met het openbaar vervoer of met andere partijen die deze mobiliteitsvormen aanbieden. Om daarmee samen te werken. Maar zelf willen we ons echt richten op uh, ja, de scooter. En dat uh, zo, groot mogelijk binnen, uh, zo groot mogelijk maken binnen Europa. Ja, yeah, super, super. Um... Nou ja, marketing voor start-ups, hè. er zijn ontzettend veel opportunities, ontzettend veel verschillende uh, ja, aanpakken. Um, ja, hoe ga je daarmee om? Hè? De laatste is weer het Martech uh, map uh, weer gepubliceerd. Hè, met meer dan 10.000 Martech tools. Ja? Um, nou ja, er zijn ook meer dan 50 kanalen, die veranderen ook continu. Ja, hoe maak jij de keuzes uh, om, om bepaalde dingen wel en niet te doen? Ja, dat is een, uh, zeker een uitdaging. Er zijn ontzettend veel tools en zelf gebruiken we ook aardig wat, uh, inderdaad ook veel kanalen. Uh, ik denk dat goed onderzoek aan de toolkant er, erg belangrijk is. Dus echt per uh, behoefte kijken, wat willen we nou echt eruit halen? Wat zijn de inzichten die we ook daadwerkelijk kunnen gebruiken? Ik denk dat er namelijk ook mm heel -hmm. veel tools zijn die ja, leuke en mooie inzichten bieden, visuals, heatmaps, et cetera. Maar als je daar geen concrete acties aan verbindt, dan uh, is het toch een beetje zonde van toegevoegde waarde. En dus echt goed onderzoek doen, welke tools zijn er, wat kunnen ze bijdragen, wat voor informatie ontbreekt er momenteel in de organisatie waar we beslissingen op willen nemen. Uh, en dan echt gaan ja. kijken welke tool past het beste voor ons. En ook als een tool bijvoorbeeld een tijd niet gebruikt wordt, of je echt merkt, oké, okay, we denken dat er een betere versie van is, uh, durven over te stappen, durven te cancelen en uh, te zorgen dat de toolstack eigenlijk altijd uh, op niveau blijft. Uh, qua ja. kanalen is het denk ik vooral testen. Uh, dus beginnen met een kleinere test, verschillende uh, variaties, verschillende advertenties, verschillende opzetten. Valideren of er inderdaad een match is met de doelgroep. Uh, kijken of dat ook goed past uh, bij de klant. Bijvoorbeeld ook of het past bij het moment waar de klant in zit. Uh, als de klant natuurlijk op, uh, op Google zoekt en actief op zoek is naar een mobiliteitsoptie, is dat natuurlijk heel anders dan dat iemand geïnspireerd wil worden terwijl iemand op Instagram scrollt. Uh, dus daar is het vooral echt zoeken naar de juiste match, het juiste kanaal. En kunnen we die klantbehoefte aanspreken op het moment dat het ook echt logisch is voor de klant. En dan gewoon ja. testen, kijken waar het werkt en, uh, en aanpassen waar het nou doen. Hoe bouw jij een top marketing team? Alles in-house met alleen eigen medewerkers? Veel uitbesteden aan agencies? Of vaste freelancers uit je eigen netwerk op nieuwe projecten?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 En ik neem aan dat je voor het grotendeels is allemaal op mobiele kanalen zit. En uh, mobile apps en app download, dat soort ja, uh, tactieken. Ja, en hoe ga je om dan met uh, alle veranderingen? recente, natuurlijk ook het hele cookie tracking, uh, wat natuurlijk steeds lastiger ja. uh, wordt. Zeker, ja, dat, is, uh, dat is inderdaad een, een uitdaging. Ik denk dat we uh, in de afgelopen jaren een mooie ontwikkeling zien aan de kant van privacy. dat GDPR ook onze ogen geopend heeft. En dat er eigenlijk in iedere uh, omvang van bedrijven wel sterke verandering is geweest met betrekking tot privacy. Het in kaart brengen van informatiestromen, het beperken van uh, ja, informatieverzameling. En ook echt het in kaart brengen van hoe die data wordt opgeslagen. En daar compliant mee zijn hoe dat ook verwijderd weer wordt. Dus dat is denk ik een hele positieve uh, trend die ook zichzelf doortrekt. Aan de ja. andere kant zie je ook dat er dus steeds minder getrackt kan worden. Zeker bijvoorbeeld na iOS 14, uh, aan Apple's kant en aan Google's kant zie je dat er steeds meer ingeperkt wordt. En dat is natuurlijk wel een uitdaging. Uh, waardoor je dus wel ziet dat bijvoorbeeld het rendement van bepaalde uh, kanalen waarbij er veel data nodig was om de juiste mensen te identificeren. Uh, bijvoorbeeld yes. Facebook uh, is daar een goed voorbeeld van. Daar zie je dat de effectiviteit van dat soort kanalen toch wel daalt. En daar gaan niet mm -hmm. alleen corporates, maar ook wel het MKB en zeker voor direct-to-consumer bedrijven, gaan daar wel echt uh, de effecten van merken. Uh, en de kosten yeah. gaan dan toch oplopen voor het acquireren van nieuwe klanten. Wat denk ik vooral voor hele kleine bedrijven echt een uitdaging kan worden. Ja, zeker, zeker. ja, ja Helemaal helder. Uh, kun je iets delen over jullie uh, KPI's? Uh, hè, is het uh, top, top funnel, lower funnel, wat voor methodieken gebruik je? Uh, waar stuur je op? Zeker. Nou, waar we dagelijks naar kijken is eigenlijk het hele funnel. Dus uh, hoeveel accureerden we, hoeveel activeren we, hoeveel behouden we uh, in de retentiekant. Uh, maar ook een belangrijk onderdeel voor ons is Winback. Uh, dat is eigenlijk een mooi concreet voorbeeld. Uh, waar we kijken bijvoorbeeld na de winter om mensen weer op de scooter te krijgen als het weer lente gaat worden. Uh, dus echt mm -hmm. hele kunnen wordt uh, ja, per segment uh, bekeken en ook gekoppeld aan een seizoen. Wanneer het bijvoorbeeld het meest logisch is om mensen weer te kunnen activeren. Uh, ik kan natuurlijk voorstellen dat mensen het prettig vinden om op de scooter te stappen als het mooi weer is, als het droog is, als het warm is. Als er weer veel activiteiten uh, te doen zijn binnen de stad. Dus dat is ontzettend leuk ja. om, uh, uh, ja, om daarmee bezig te zijn en echt te proberen het klantgedrag te kunnen analyseren. Met verschillende tools, dat is ook ontzettend uh, interessant. Um, daarnaast kijken we ook naar commerciële metrics. Dus bijvoorbeeld uh, hoeveel omzet doen wij per scooter per dag. Uh, hoe groot is onze actieve base die daadwerkelijk aan het rijden is. Uh, welk percentage ervan betaalt ervoor, Dat is natuurlijk ook gratis minuten weggeven om de uh, ja, drempel zo laag mogelijk te maken voor nieuwe klanten. Uh, ja. En zodoende proberen wij zo goed mogelijk te begrijpen. Wat drijft de klant en hoe kunnen wij ervoor zorgen dat ze voor de eerste keer op een scooter stappen blijven rijden of na een periode van uh, inactiviteit weer actief kunnen worden. Ja, helder. Ja, we hebben als uh, marketers natuurlijk uh, een prachtige datasets om onze aannames te valideren. Ja. Uh, maar hè, soms heb je natuurlijk ook gewoon uh, aannames en een gut feeling. Uh, heb je wel eens een paar keer gehad uh, dat je bepaalde aannames had of, of hypotheses waarop je mee gaan sturen en dat uiteindelijk de data iets heel anders liet zien? Uh, enorm vaak, eigenlijk. Ik denk dat het vooral met, okay. uh, uh, met AB-testen is. Bijvoorbeeld van websites, uh, van landingspagina's, van advertenties. Ja, dan merk mm -hmm. je toch dat je zelf uh, ja, onbewust toch een sterke smaak hebt opgebouwd... ...waar je zelf op triggert. Uh, het ja. is wel ontzettend vaak voorgekomen dat ik zelf een sterke voorkeur had voor een versie. Omdat die mooi was, simplistisch was bijvoorbeeld, uh, of ja, dat je er veel tijd aan besteed hebt. Uh, en dan, dan toch de lelijkere of minder aantrekkelijke versie dan ja. kon, uh, uit de data. Uh, en dan zie je ja. echt dat het ja, gewoon puur eigen smaak is en niet de smaak van de klantdoelgroep. Uh, dus dat ja. is echt wel mooi. En dan zie je ook de waarde die een AB-test toe kan voegen en je eigen bias weg kan nemen om te, ja, ervoor te zorgen dat je daadwerkelijk op data stuurt en niet op je eigen mening. Ja, helder, helder. Ja, ik ging uh, van de week ook weer met mijn team door alle banners heen. En er waren echt een aantal <laughs> die dacht ik: oh, die zijn lelijk. En die kopie is zagreinig. En ik denk: waarom? Uh, zou iemand daar klikken? Maar het scoorde gewoon echt uh, through the roots. Ja. Dat uh, ja, blijft me verbazen na al die jaren. Um, en heb je ook, ik gebruik scooters, uh, of uh, Felix ook graag in, uh, in Amsterdam. Ja. Um, maar ik ben ook even benieuwd naar de doelgroep. Uh, wie, wie zit daar nou voornamelijk op die scooters? En is dit, zitten daar misschien ook nogal verrassingen in? Want ik zie echt heel uiteenlopende groepen mensen uh, op de scooter. Maar ik ben even benieuwd, van wie, wie, wat is eigenlijk je core audience? Ja, nou, dat is een, een hele leuke vraag. Uh, ik denk dat het in het begin vooral studenten waren. Jongere mensen die, die early adopters zijn om iets nieuws uit te proberen. Zeker dus dat er ook ja. nieuwe technologie is waarbij je een smartphone nodig hebt en uh, ja, een rijbewijs nodig hebt. Uh, dus dat was vooral de jongere doelgroep, maar dat is eigenlijk nu uh, meer geaccepteerd door eigenlijk een hele brede, uh, brede range aan, aan mensen. Dus we zien ook dat er uh, veel mensen voor werk uh, rijden. Uh, dus we hebben ook echt segmenten geïdentificeerd op basis van de data en het bereikgedrag. Dus mensen die vooral rijden als het mooi weer is. Uh, mensen die in het weekend op avontuur gaan, uh, mensen die een en weer naar een universiteit rijden of juist naar werk rijden. En mensen die ook gewoon die hard rijden, maakt niet uit of het uh, sneeuwt, regent of hagelt of stopt. Mm. Uh, en eigenlijk zijn die uh, leeftijdscategorieën uh, redelijk breed. Dus we zien ook echt dat er veel mensen zijn die uh, een stuk ouder zijn, uh, die ook gewoon gebruik maken van ons product. Zolang ze eigenlijk maar een, uh, ja, een rijbewijs hebben en in de buurt zijn van een van onze, uh, van onze scooters. Wordt er eigenlijk wel gebruik van gemaakt. Dus dat is eigenlijk wel leuk om te zien. Uh, toen ik erbij kwam dacht ik ook dat het wat jonger zou zijn. Maar het is echt de hele ja, doorsnede van de samenleving die gebruik maakt van onze, onze mobiliteitsoplossing. Ja, top. En jullie zitten voornamelijk in steden, hè? Ja, ja. Ja, en zijn er dan nog bepaalde steden waar de, de, de, de Felix-dichtheid, om het maar even zo te zeggen, het allerhoogste is? Is dat Amsterdam of zijn dat toch wel misschien andere steden? Ja, dat verschilt eigenlijk per stad. Uh, dat is eigenlijk een combinatie van factoren. Dus eigenlijk uh, hoeveel vraag is er in een bepaalde stad, maar ook uh, de gemeente speelt erin een rol. Uh, de ene gemeente ja. heeft uh, strenge eisen, de andere gemeente heeft iets minder strenge eisen. Om daarmee de balans uh, ja, in de stad te behouden dat er uh, aan de vraag voldoen kan worden. Maar Dat er ook zo min mogelijk overlast is uh, en dat er genoeg uh, scooters zijn, maar niet te veel. Uh, dus daar zien we dat we echt een, bijvoorbeeld een mooie reeksgraad hebben in Rotterdam. Uh, maar ook bijvoorbeeld in wat kleinere steden... waar we gewoon minder scooters nodig hebben om uiteindelijk de, uh, ja, de behoefte te voorzien. We kijken eigenlijk naar het oppervlakte van de stad, oppervlakte van onze uh, service area... en ervoor te zorgen dat er een aantal scooters uh, per vierkante kilometer zijn... waarmee we ja, alle mensen kunnen, kunnen bedienen. Uh, en dat is eigenlijk heel leuk om te zien dat dat gedrag ook heel erg anders is per stad. Uh, dus bijvoorbeeld hebben we ook steden in Nederland die in de buurt zitten van het strand. Uh, bijvoorbeeld Haarlem, waar mensen ja, tijdens de zomer echt naar de Bloemendaal rijden. Uh, en daar parkeren en aan het eind van de dag weer, uh, weer terugrijden. Wat heel ander gedrag natuurlijk dan uh, in de grote steden waar het vooral doelgericht is om uh, naar het centrum te rijden of naar werk te rijden. Ja, helemaal helder. Hey, je had het net al even over die seizoensgevoeligheid. Hè? en uh, Ik kan me echt voorstellen dat dat qua capaciteit van de scooters uh, wel wat uh, vereist. Hè? Ik kan me voorstellen dat, ja, inderdaad, als het een ideale dag is, dan is er maximaal vraag. Maar uh, we wonen in Nederland, waar is het natuurlijk niet altijd ideaal weer. Ja. Hoe ga je dan met die excess capacity om? Op het moment dat je dan uh, ja, gewoon geen goede dagen zeg maar, hebt voor scooterrijden? Uh, uh, ja. Nou, dat is eigenlijk uh, aan de operationele kant uh, inderdaad een, uh, um, ja, iets waar we veel op letten. Uh, dus bijvoorbeeld kunnen we echt kijken van ja, hoeveel scooters zijn er nodig? Uh, maar ook hoe uh, vaak moeten de accu's worden opgeladen en verwisseld? Daar uh, daar is je inderdaad wel echt een groot verschil tussen een zomerpiek uh, en gedurende de winter. Ze dus we hebben eigenlijk een flexibele schil aan de operationele kant waar we zien van oké, okay, tijdens het hoogseizoen hebben we een stukje externe support waar wij uh, ja, op, uh, op kunnen leunen. Die ervoor zorgen dat het aantal uh, scooters gewoon op niveau is en uh, dat alle accu's uh, goed en vaak genoeg vervangen worden om eigenlijk die zomerpiek uh, op te vangen. En tijdens de winter is dat weer uh, iets minder. Dus zo sturen we een beetje aan op uh, behoeften. Daar hebben we ook bepaalde dashboards voor die eigenlijk inschatten hoeveel vraag er gaat zijn. Op basis van historische gegevens, maar ook op basis van een weerscore. En zo proberen we eigenlijk vooruit te kijken wat we verwachten aan vraag. Uh, echt op dagelijkse ja. basis. Wat we ongeveer nodig hebben aan battery swaps, aan scooters, aan uh, operatie. Om er zo goed mogelijk voor te zorgen dat wij uh, ja, alles kunnen leveren. Wat er, uh, wat er gevraagd wordt. Ja, hoeveel scooters hebben jullie eigenlijk nu operationeel in Nederland? Uh, dat zijn er een paar duizend. Uh, er zijn ook een paar duizend in, uh, in Duitsland. En uh, we willen snel uitbreiden. Ook België zijn we actief in Brussel. Uh, ja. Dat is echt mooi om te zien en dat uh, ja, groeit exponentieel. En uh, ja, we willen ja, uiteindelijk de marktleider van Europa worden. En daar zijn we uh, goed weg. Ja, top. En hoe kies je dan een land in Europa? Ja, dat is eigenlijk een, een mooi proces. Uh, daar hebben we ook een intern team voor. Waar eigenlijk mensen uit verschillende afdelingen aan, aan bijdragen vanuit een expertise. Uh -huh. uh, dan zijn er zijn heel veel factoren uh, die we meenemen. Uh, nou, ik kan niet helemaal in de details gaan. Maar we krijgen eigenlijk per stad: ja, wat, is de, uh, ja, wat is de aantrekkelijkheid? Hoe groot is het? Hoeveel inwoners? Uh, hoe is de match met ons product? Maar ook bijvoorbeeld: hoe is de infrastructuur? Hoe is het weer? Uh, is er een bepaalde specifieke regelgeving waarbij we uh, moeten opletten? Uh, is er bijvoorbeeld een andere speler al actief in deze markt? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? Uh, en zo proberen we eigenlijk al die uh, factoren mee te nemen om zo goed mogelijk beslissingen te maken, eigenlijk per stad, uh, of we daar een, een mooie match zouden hebben met, uh, met ons product. Mm -hmm. Ja, dus echt hyperlokaal, als ik het ja, zo hoor. Dus zeker. het gaat niet eens over een introductie naar een land, maar meer een introductie bij een streek of zelfs een stad, als ik je goed begrijp. Ja. Ja, en, waar, en je zei net, je hebt een paar duizend in Duitsland rijden. In, in welke steden zitten jullie dan als, als eerste? Ja, dus dat is Hamburg, Düsseldorf, uh, Berlijn en nu ook Aken. Dus ook wat kleinere steden ja. uh, kijken we naar. En daar zien we ook een enorme aansluiting met, uh, met de doelgroep. Uh, ja. dan zie je inderdaad dat er veel uh, verschillende patronen uh, zijn waar uh, hoe mensen rijden. En dat is super leuk om te zien dat het ook in al die verschillende steden. Want je kan je natuurlijk voorstellen dat de uh, cultuur in Hamburg en ja, de cultuur in Berlijn vergeleken met een kleine stad of een grote stad heel anders is. Maar dat het eigenlijk ja. overal wel aansluit uh, en dat onze uh, ja, uh, gebruikers ons weten te vinden. Ja. Heb je misschien een soort van um, grappig verhaal? ik kan me zo voorstellen dat mensen op soms hele rare dingen met zo'n scooter doen. Hè? Dat ze in een hele andere stad terechtkomen. Of ja. uh, dat er gewoon hele bijzondere dingen gebeuren. Heb je toevallig een, een, een, een verhaal waarvan je denkt, nou dat hadden we nooit verwacht. Maar dat vonden we wel, uh, daar kwamen we laatst achter bijvoorbeeld. Ja. Ja, een voorbeeld is wel dat een, een klant bijvoorbeeld een, een scooter pakt in Scheveningen. En helemaal langs de kust rijdt naar een andere kustplek. Dus die dan echt uh, de Over vijf... het strand... Ja, langs, uh, langs het strand, niet over het strand, okay. maar langs het strand, okay. dat okay. je ja, ja, ja. echt de tijd neemt om uh, ja, te genieten van de rit. En dan uiteindelijk uh, ja, echt een, uh, een paar uur meeneemt op een uh, soort van uh, kusttocht. Uh, ja Dat is toch iets waar je uh, in eerste instantie niet per se aan denkt. En ik toch wel meer gericht ja, ja. op pad gaan uh, binnen onze steden en ook wel van stad naar strand, maar niet echt uh, wat oh, yeah. langere toeren. Uh, ja, uiteindelijk is de, de range uh, ver genoeg om ook wat langere toeren mee te nemen. Het is wel leuk om dat gedrag uh, ja, ook te zien. Hey, en als je dus inderdaad zo'n hyper uh, uh, lokale rollout doet hè, per land of per stad, uh, hoe zorg je dan ook dat de marketing ook uh, ja, heel erg lokaal relevant is? Ja, nou ja dat is ook een, een leuk iets om te delen. Uh, We hebben eigenlijk uh, verschillende activiteiten in onze planning staan. Een deel is het global, dus dat is bijvoorbeeld echt seizoensgerelateerd, uh, feestdagen, uh, grote internationale dagen, waar wij eigenlijk activatie en communicatie op doen, uh, maar ook lokaal zijn ja. we daar mee bezig. Uh, en dat is echt verschillend uh, per stad, bijvoorbeeld de Marathon in Rotterdam, de Pride in Amsterdam. En maar dat kunnen ook lokale ontwikkelingen zijn, bijvoorbeeld een staking van uh, openbaar vervoer of een tunnel die dicht is, waar we dan uh, op willen mm. spelen en daar mensen ja, eigenlijk willen informeren van de oplossing die wij aanbieden. Als er ja, om een of andere reden een goede reden is om de scooter te stappen. of omdat bijvoorbeeld andere mobiliteitsoplossingen. Uh, dan ja, helaas een beperking hebben. Uh, en dat doen we soms ook met, in samenwerking met bijvoorbeeld uh, gemeentes. Dus dat we kijken naar. Nou, oké, okay, als deze tunnel dicht is, hoe kunnen we ervoor zorgen dat uh, ja, mensen die van punt A naar punt B gaan. waar ze eigenlijk normaal door de tunnel zouden gaan. hoe kunnen we daar dan een uh, ja, voordeel aan bieden. Uh, en zorgen dat ze op de hoogte zijn van die oplossing die wij aan kunnen bieden. Ja, super slim. dus echt uh, heel specifiek. Uh. Ja. En heb je ook wel eens uh, een, een duik voorbeeld, anekdote over een uh, land of stad lancering die eigenlijk heel anders liep dan, uh, dan verwacht? Ja, nou, dat is eigenlijk uh, meer een algemene uh, observatie. Ik denk dat heel veel van deze lanceringen, gecombineerd met commercie, externe factoren, operatie, lopen altijd iets anders dan verwacht. Uh, de ene mm -hmm. lancering die valt eigenlijk uh, mee, de andere valt een beetje tegen. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is om de juiste voorbereidingen te treffen, zodat alles zo goed mogelijk volgens plan verloopt. Maar het meest ja. belangrijke is eigenlijk denk ik in de opvolging daarvan. Dus zorgen dat er goed uh, wordt gekeken naar hoe reageren mensen op het aanbod. Uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we uh, ook de data gebruiken en bij kunnen sturen en echt flexibel om kunnen gaan met uh, wijziging van, uh, ja, van het aanbod en de product market fit. Dus zo kunnen we ja. kijken dat we bijvoorbeeld heel veel app opens zien in een bepaalde regio... ...dat daar blijkbaar servicegebied nodig is. En waar we bijvoorbeeld dachten dat er heel veel vraag zou zijn... ...dat misschien toch een beetje tegenvalt. Uh, en zo proberen we eigenlijk zo snel mogelijk na een lancering weer bij te schaven... ...en te optimaliseren naar de realiteit. Want de realiteit is altijd anders dan uh, ja, modellen en, uh, en plannen die gemaakt zijn. En daar uh, heel mee omgaan, data gebruiken en expertise gebruiken is eigenlijk de oplossing om ervoor te zorgen dat, uh, ja, want eigenlijk kun je er bijna altijd van uitgaan... dat het wel iets anders gaat zijn dan uh, vooraf ingeschat. En daar ja, juist in ja. inspelen, is eigenlijk de belangrijkste stap. Ja, want je moet als organisatie echt heel, heel, heel agile werken, want je hebt natuurlijk met zoveel verschillende factoren te maken. Niet alleen gewoon het aanbod en, en, uh, van de scooter zelf uh, en, en de noodzaken in een specifieke uh, ja, stad, maar ook nog eens keer het weer. Uh, dus je product is natuurlijk niet altijd de facto, al, uh, werkt altijd of is altijd aanwezig. Dus ik kan best voorstellen dat jullie ook in je Customer succesafdeling bijvoorbeeld uh, een flinke afdeling is. Nee, we proberen eigenlijk binnen een minuut uh, bereikbaar te zijn. Uh, want ja, als je natuurlijk naast een scooter staat en hij gaat niet uit, of er is iets aan de hand, of, of er wordt iets niet begrepen. En ja, dan wil je eigenlijk zo snel mogelijk iemand uh, aan de telefoon hebben die je verder kan helpen. En die je kan ontzorgen ja. om ervoor te zorgen dat je ja, weer verder kan met, uh, met je reis. En wij interacteren ook vrij veel met, uh, met onze CS uh, uh, afdeling Dus dan kunnen we ook kijken van ja, wat voor uh, feedback komt er uit uh, klantkanalen. Uh, ook met implementatie van nieuwe campagnes uh, informeren wij zij ook weer. Dus dan weten ze eigenlijk wat is er precies gaande en dan kunnen ze ook heel gericht een antwoord geven. Uh, en dan kunnen wij ook weer nieuwe informatie eigenlijk uit de markt ophalen via CS uh, Om te weten wat ja. er speelt en als er bijvoorbeeld iets onduidelijk is kunnen we dat ook weer doorvoeren in de app, in de communicatie. En ervoor zorgen dat eigenlijk wij zo goed mogelijk naar de klant communiceren en de klant ook zo goed mogelijk naar ons kan communiceren. Ja, helder. Hey, en jullie team hoofdkantoor zit in Nederland, hè? de eerste ja. grote lanceermarkt uh, ook. Uh, vertel eens even iets over het aantal medewerkers en, uh, en hoe jullie dan bijvoorbeeld ook vanuit zo'n ja, Nederlandse uh, HQ dan ook je andere landen aan het neerzetten, bent. Ja. Uh, ja, we zijn nu met uh, meer dan 400 man. Uh, dat mm -hmm. is gegroeid uh, en we hebben kantoren ook lokaal zitten. Uh, daarnaast hebben we ook de operationele warehousing. Uh, verschillende locaties door Nederland, Duitsland en, uh, en België. Dus ook daar aan de operationele kant proberen we natuurlijk lokaal aanwezig te zijn en lokaal eh, mensen aan te trekken. Eh, sommige dingen worden vanuit het hoofdkantoor eh, ingericht. Dus ik denk bijvoorbeeld aan data, aan IT, eh, finance, dat soort zaken. Maar ook lokaal hebben we ja, expertise zitten om ervoor te zorgen dat wij zo dicht mogelijk bij de klant staan. Dus lokale salesmanagers, managers, lokale marketing managers. Ja, die echt dicht op de bal zitten, eh, goed de cultuur begrijpen, goed de markt begrijpen... en ook bijvoorbeeld de infrastructuur van bepaalde steden ja, toch iets beter kennen dan eh, vanuit een hoofdkantoor. En zo willen we eigenlijk een ja. beetje de balans, te eh, de balans te behouden tussen schaalvoordelen... en dingen die we centraal kunnen oppakken en ook lokaal goed genoeg en eh, dicht op de bal kunnen zitten. Hallo luisteraars van Hello Masters. Jeroen de Bakker hier. Vanaf het begin ben ik bij Hello Maas betrokken als adviseur... Daarnaast heb ik samen met Zwok Stichting Wetenschappelijk Onderzoek en Commerciële Communicatie, de podcastreeks GIEP ontwikkeld over het ontstaan van de reclameindustrie in Nederland en merkdenken. Een interessant verhaal aan de hand van het zakelijke leven van reclameman, ondernemer en wetenschapper GIEP Fransen. Beluister de eerste Airborne Original GIEP op je favoriete podcastplatform. Veel luisterplezier! Hey, jij geeft ook advies aan start-ups. Um, ja. Heb jij bijvoorbeeld op basis van je, je, je rijke ervaring uh, een paar tips voor uh, start-ups, misschien die nog wat, wat earlier eerder on zijn in hun, uh, in hun journey, ja. over wat ze vanuit de marketingdiscipline nou uh, uh, ja, het, beste, hoe het beste kunnen aanpakken. En vooral op het gebied van B2C, want dat hey, die verandert ja. natuurlijk uh, ook nog eens een keertje. Heel dat vaak. Nee, er zijn wel een aantal dingen die ik uh, vaak fout zie gaan. Ik uh, denk één van de dingen is, uh, ja, je kan het marketingbudget maar één keer uitgeven. En vaak okay. zie je dat mensen toch heel erg trots zijn op een product... en ze zo snel mogelijk naar de markt willen brengen en groei willen realiseren. En ook vaak omdat misschien ja, targets zijn, zijn gesteld door investeerders. Maar daar is mijn advies wel echt van, begin met conversie... begin uh, met het bekijken van uh, waar klanten op landen... Uh, en of dat converteert of je product market fit goed is, et cetera... voordat je eigenlijk je uh, marketingbudget gaat uitgeven. Maar je kunt okay. het maar één keer uitgeven. En als je acquisitie uh, en je conversie dan een stukje hoger is... dan heb je daar veel meer rendement van. Dus dat is in ieder geval de eerste, uh, eerste tip. Een andere tip is: denk ik, onders onderschat het verschil van uh, land tot land niet. Uh, ja, als iets in Nederland werkt en als dat geen garantie voor een andere markt. Dus veel landen lijken misschien op elkaar op de oppervlakte. Maar zijn er ja. toch in de diepte en in de achtergrond toch andere factoren die een rol spelen. Uh, ja, en wees daar scherp op. Betrek iemand die ook lokaal uh, de cultuur kent. Om die fouten ja. te voorkomen en ervoor te zorgen dat je eigenlijk goed genoeg je product of dienst aanpast naar de lokale behoeftes. Ja, dat is dus vooral met Duitsland, denk ik, om even in te springen. Want heel veel van Nederland denkt: oh, uh, Nederland zijn gewoon de aardige Duitsers. Hè. Dat wordt wel eens in de wandelgangen zo gezegd. Maar in principe zijn allebei hele professionele omgevingen. Maar toch zijn het cultureel gezien wel echt hele andere landen. Uh, en vooral ten aanzien van de appetijt om nieuwe dingen te proberen. Uh, heb je misschien één of twee dingen juist in die go-to-market, uh, op het gebied van marketing, waarvan je denkt: hé, hey, dat, dat zijn wel inter interessante insights? Ja, nee, zeker. Ik denk dat uh, Duitsland een hele mooie markt, een grote markt, uh, lijkt natuurlijk ook relatief op, uh, op Nederland. En maar het ja. wordt inderdaad wel vaak onderschat dat het uh, een soort van Nederland 2.0 is met een grotere afzetmarkt waar we makkelijk kunnen uitrollen. Uh, ja. Daarbij we bijvoorbeeld uh, de Duitse, Duitse markt wil heel graag uh, in het Duits toegesproken worden. Dus Engels uh, is daar uh, toch minder succesvol. Dus je wilt echt mensen in het Duits... Uh, benaderen, communiceren in het Duits en ook bijvoorbeeld de CS-afdeling in het Duits uh, hanteren. Dat mensen echt comfortabel hun eigen taal kunnen interacteren met het bedrijf. Uh, iets anders wat een hele grote rol speelt, bijvoorbeeld privacy uh, en bijvoorbeeld payment methods. Dus, dus bijvoorbeeld PayPal is, uh, is groot. Uh, neem dat vooral mee als je een product of dienst aanbiedt in de mix van oplossingen op het taalgebied. Uh, maar ook bijvoorbeeld privacy, dus er zijn echt wel belangrijke punten dat er moet, of veiligheid in dat opzicht ook. Zorgen dat het goed op orde is, dat er genoeg informatie te vinden is, op dat soort punten. Ja, waar Nederlanders toch iets minder op letten. En waar Nederlanders ook veel meer, veel meer comfortabel zijn, bijvoorbeeld de Engelse taal. Uh, ja, om je zo dicht mogelijk op die markt zitten en je product of dienst daarop aan te passen. Ja, helder, helder. En uh, je had nog een laatste tip, uh, volgens ja. mij, voor, uh, voor startups in het algemeen. Zeker. Uh, dat komt eigenlijk kom er terug, omdat ik al eerder benoemd heb. Doe genoeg validatie op de product-market fit. Uh, maar kies ja. ook vooral een markt die mee zit. Uh, ik denk dat het altijd heel sterk is om uh, first mover te zijn. Uh, dat was Felix ook in Nederland. Uh, maar zorg wel dat de markt mee zit, dat je niet te vroeg bent. Er zijn eigenlijk talloze internationale verhalen van uh, nu succesvolle bedrijven. Uh, of die eigenlijk hetzelfde concept hadden als nu succesvolle bedrijven. Die net te vroeg waren dat net de infrastructuur niet goed genoeg was. Dat de technologie nog niet klaar was. Die eigenlijk een briljant concept hadden, maar te vroeg waren of simpelweg de markt niet mee hadden. En doe daar ook genoeg ja. onderzoek naar. Uh, vroeg zijn is altijd goed, maar te vroeg is uh, schadelijk. En als de markt tegen zit, ja, dan is het toch een stuk moeilijker om te gaan groeien. Ja, helemaal helder, helder. Hey, laten we even wat deep dive op je marketingteam. Want je ja. hebt een team van iets van 12, 15 ja. mensen. 12. Ja, Ja, en uh, kun je even iets uh, vertellen meer over de skillsets die je, je team hebt uh, en uh, ja, waar je je prioriteiten legt? Ja, dus zoals ik al eerder benoemde, uh, bestaat eigenlijk het CRM, uh, performance marketing en brand. Dus daar zit ja. heel veel creatieve vaardigheden in voor het bedenken van uh, ja, campagnes. En maar ook bijvoorbeeld uitrollen van campagnes, het structureren van projectmanagement, uh, het designen van mooie assets. Uh, we gebruiken ook een flexibele schil voor copywriting, maar ook bijvoorbeeld voor video. Uh, dus daar zorgen we ook dat er echt op specialistisch niveau naar gekeken wordt. Want bijvoorbeeld copywriting is echt een vak apart, maar ook bijvoorbeeld videografie. En het maken van creatieve assets is echt een, uh, ja, een skillset die je moet hebben. We ja. um, hebben bijvoorbeeld ook uh, iemand die performance zit, dus die is echt aan data bezig, bijsturen. Die kan echt heel diep gaan uh, op uh, ja, campagnes, analyses. En zit ook heel dicht op alle metrics. Um, ook CRM, dus daar kijken we bijvoorbeeld uh, per uh, onderdeel: topfunnel, echt mensen overtuigen om de eerste keer uh, te gaan rijden. En lower funnel, zorg dat mensen blijven mm -hmm. rijden, dat we terugkomen als ze een tijdje uh, niet gereden hebben. Wat uh, we ja. ook meenemen, dat het toch een ander soort uh, overtuiging moet zijn dan uh, ja, de andere delen van de funnel. En daar oh, ja. valt monetization ook onder. Dus het bepalen van prijsstrategie wordt dat dat opzicht natuurlijk ook op de juiste manier gecommuniceerd. Uh, weten we ook zo dicht mogelijk bij de klantbehoeften zijn. wat mensen nodig hebben vanuit, uh, vanuit het prijspunt. Dus dat is ja. ontzettend leuk om mee te nemen. Wat daar heel erg belangrijk voor is, denk ik, is dat iedereen zijn eigen specialisme heeft. Uh, en dat er ook een divers team staat. En dus dat de balans. Uh, man, vrouw, specialisme, achtergrond, leeftijd. Ja, daar wil ik echt wel uh, uh, ja, sterk in zijn en zeggen dat we daar een mooi team in bestaan. Wat ook echt zorgt dat je geen, uh, of in ieder geval veel minder bias hebt. En een veel duidelijke visie hebt die veel dichter bij de waarheid komt door die diversiteit. Uh, en zeker als je internationaal opereert, is ook het hebben van internationale mensen op een hoofdkantoor. Scheelt heel erg om niet vanuit een Nederlands perspectief, maar vanuit een internationaal perspectief. Een strategie te bepalen en uit te kunnen rollen. En daar ook een uh, splitsing te hebben in wie sterk creatief is. In wie juist heel gestructureerd is. Wie vindt het leuk om in hokjes te werken en tijdsplanningen te maken. En wie wil je van de ruimte geven om uh, creatie te doen. Dat is denk ik het ja, de belangrijkste. Ja, dat zeg je heel mooi. Ja, die diversiteit is echt, uh, echt belangrijk. Uh, vooral Absolutely. niet bij een product dat natuurlijk iedereen kan gebruiken. Maar je ziet ook de data is uh, ja, onverdeeld positief. Dat, uh, ja, dat soort teams ook gewoon beter performen. Absoluut. Dus, ja. ja, leuk. Ja, je gaf net even aan al dat je met een flexibele laag werkt. Nou, wij vinden het als helemaal eens heel leuk om jullie daarbij te helpen. Ja. Um, kun je nog iets meer vertellen over nou ja, jou, jouw algemene strategie over zo'n hybride team? Hè? Wat kies je ervoor om echt bewust in-house te doen? En wat zeg je van, nou ja, dat zijn echt skills. waarvan ik denk, die kunnen we ook prima uh, uh, buiten de deur hebben. En wat is dan zeg maar een beetje ja, de business case bijna voor jou erachter uh, ja. of de rationale? Nou, ik denk dat het een beetje verschillende redenen kan hebben. Het kan zijn een uh, soort van time to market. Dus bijvoorbeeld als wij een uh, Franse kopie nodig hebben en zelf geen uh, Franse copywriter hebben. Ja, dan is het uh, hebben of inschakelen van een, uh, van een externe persoon die daarbij kan springen. En verhoogt echt de time to market. Dat je niet zelf iemand hoeft aan te nemen, uh, hiren en kun je gewoon vertrouwen op het uh, selectieproces van de externe partner. Dus dat is denk ik een van de redenen die heel erg, heel erg meehelpt. Een ander punt is natuurlijk wij werken en seizoenen.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 om daar een, ja, echt een mooie balans in te hebben, in-house in en extern. Uh, natuurlijk heb je ook heel veel strategische rollen, waar je wel wil dat iemand langer termijn uh, bij een bedrijf zit en in-house zit. Om ook alle nuances van meetings, van interactie, van op kantoor zitten uh, mee te krijgen. En dat daarmee ook de kwaliteit van het bepalen van een strategie. en het verder uitrollen van een meerjarig plan eigenlijk ook wel belangrijk is. Dus dat is een beetje de balans, denk ik, tussen intern en extern. en hoe we daar uh, verder om gaan. Ja, helder, helder. Hey, en wat doe jij als leider om, om je team geïnspireerd te houden? Ik kan me best voorstellen dat uh, hey, de druk is hoog, hè, zoals bij elke start-up, en vooral als je in, in die growth-mode bent. Uh, ja. Maar uiteindelijk heeft natuurlijk creativiteit uh, heeft ook vaak te maken met, uh, met productiviteit. Dus dat hoe is. zorg je er toch voor dat je die, uh, ja, die mooie balans vindt? En, en wat voor inspiratie lever jij als, uh, uh, als leader of the pack? Ja, dat vind ik een heel leuk onderwerp. Dat zijn eigenlijk uh, denk, ja, verschillende onderwerpen die daar een, een rol in spelen. Ik denk dat uh, ja, een van de eerste dingen is denk ik, een haalbare, maar uitdagende doelstellingen zetten. Een uh, ja, missie, een visie. Uh, ook op lange termijn weten van waar werken we naartoe. Waarom bestaan we met Felix, wat dragen we bij aan de samenleving. Uh, ja, dingen als duurzaamheid, mobiliteit, inclusiviteit. Dat zijn mensen waar, ja. dingen, onderwerpen waar mensen zich wel echt voor in willen zetten. Uh, en dat merk je dus echt dat, dat is, als het haalbaar, maar uitdagend is. En ook een soort van lange termijn uh, toegevoegde waarde aan de samenleving. Dat dat echt mensen uh, kan inspireren. Het uh, ja. tweede onderwerp is echt ja, persoonlijke ontwikkeling bijvoorbeeld. Dat stimuleren, faciliteren en zorgen dat mensen kunnen doorgroeien binnen het bedrijf, maar ook bijvoorbeeld naar andere afdelingen. Uh, ja, om ervoor te zorgen dat daar uh, echt progressie is op persoonlijk niveau. Zodat Er zowel uh, op bedrijfsniveau een doelstelling is, maar ook uh, binnen de persoonlijke ontwikkeling en doorstromen van, uh, van mensen. Um, een belangrijk aspect daarnaast is nog denk ik sociale uh, activiteiten. Uh, dat kan gelukkig na corona weer uh, echt het VVV zien, activiteiten doen, teambonding, uh, maar ook bijvoorbeeld waardering uh, expliciet uitspreken en mensen uh, ja, echt bedanken voor hun inzet die ze geleverd hebben voor het team. Ja. Team is daar natuurlijk ook een heel belangrijk component voor, dus een open werkspleur, uh, een cultuur, waarbij we allemaal naar hetzelfde doel toe werken, waar we open met elkaar communiceren. En dat is eigenlijk ook het laatste puntje waar ik uh, het graag over zou willen hebben, is ik maar structuur. Ik denk dat de structuur heel erg uh, ja, faciliteert, uh, heel erg zorgt dat we, mensen weten waar ze aan toe zijn. Uh, wie is de echte owner? Wat zijn de deadlines? Uh, alles staat op papier. Dus dan kun je dat ook veel makkelijker opvolgen zonder dat mensen zich persoonlijk aangevallen voelen. En ook echt per moment ja. inbouwen in die uh, cadans om feedback te kunnen geven. Dus we werken zelf in twee weken spins En aan het einde van ja. elke twee weken hebben wij een retrospective waar we ook echt kijken op zowel het proces... Ja, wat kunnen we nou beter doen? Wat ging goed? Wat nemen we mee in de volgende sprint? En dat helpt gewoon heel erg dat mensen hun mening open kunnen delen. Eh, en dat het ook heel erg feitelijk wordt overgebracht. Om te zorgen dat eigenlijk de frustratie zo laag mogelijk is. De motivatie zo hoog mogelijk. En daarmee echt samen toewerkt naar zowel een doel voor het bedrijf als een doel voor de persoonlijke ontwikkeling van het individu. Ja, helder, helder. Werk je ook met OKR's? Ja. Ja, zoals, ja okay. zoals ik al zei, we zijn een seizoensgebonden uh, bedrijf. Uh, dus wij verdelen eigenlijk ja. het jaar in drie seizoenen. En dan eigenlijk per seizoen hebben we OKR's die we weer ja, eigenlijk op bedrijfsniveau uh, implementeren. En dan ook per afdeling een uh, soort van doorcijpelen uh, naar de subteams ook weer. Dus zo zorgen we ervoor dat we eigenlijk voor het hele seizoen weten wat is het bedrijfsdoel, wat is het afdelingsdoel en wat kan daar iedereen individueel aan bijdragen. Oké, okay, helemaal helder. Helemaal helder. Um, nou, we hebben ook altijd uh, wat vragen vanuit onze community. Hè? Wij produceren ja. deze podcast ook samen met uh, Frank Watching. Wat? En uh, er kwam een leuke vraag uit uh, ter voorbereiding van uh, Jonas uh, van der Poel. Uh, ja. uh, die, uh, die zegt ook: Ik lees even een vraag voor, dan weet ik zeker dat ik hem goed stel. Uh, dat uh, Felix heeft ook een uh, B2B offering. Uh, dat mm -hmm. is een uh, hele andere marketingspel dan uh, wat er natuurlijk in B2C nodig is. Absoluut. Um, Kun je iets vertellen over uh, ja, die B2B-marketingstrategie uh, en in hoeverre wordt die ook uh, geïnformeerd of wellicht geïnspireerd uh, vanuit uh, je B2C-tactieken? Ja, nou, een hele leuke vraag. Ik denk dat er veel overlap is tussen B2C en B2B, maar ook hele duidelijke verschillen zijn. Uh, we werken heel erg nauw samen met het B2B-team. Uh, het is wel een heel ander spel inderdaad. Bij B2B gaat het veel meer om het ja, vinden van de juiste klanten, uh, waarde bieden. Uh, veel meer custom en ook het hele proces doorlopen dat het doorgaans ook wat langer duurt dan met B2C. B2C is toch meer awareness bouwen, zorgen dat mensen converteren... Uh, ja. en echt zorgen dat het klantbestand overtuigd is met uh, yeah, one-to-many in plaats van one-to-one. -one. Um, ja. Binnen dat B2B uh, stuk proberen wij zelfs uh, enablement te doen, awareness op te bouwen, materialen aan te leveren... zorgen dat de website goed staat, dat soort dingen. Uh, ja. En de B2C-rol speelt hier denk ik wel degelijk een rol, omdat je natuurlijk wel merkt dat het merk zelf... En de toegevoegde waarde heel erg overeenkomt. Maar toch is het uh, product wel iets anders. Omdat uh, de use case voor bedrijven is toch een stukje anders. Ik denk dat het een mooi okay. voorbeeld daarin is bijvoorbeeld uh, ja, bezorging. Uh, dat is okay. ook bijvoorbeeld iets wat wij nu uh, vanuit de B2B kant ondersteunen. Dat kan eigenlijk op twee manieren. Echt dedicated mopeds. Uh, maar het kan ook zijn dat wij bijvoorbeeld piekmomenten opvangen. En ja, dat is natuurlijk heel mooi als daar al in de stad uh, rijklare uh, voertuigen klaarstaan. Om die pieken op te kunnen vangen. Uh, maar dat is toch wel een ander proces, omdat je veel meer naar de behoefte van de klant, jezelf aanpast, uh, processen is trager, maar daar komt natuurlijk wel veel van het B2C uh, stuk doorheen, omdat je natuurlijk wel hetzelfde merk bent, dezelfde waarde uh, eigenlijk uitstraalt naar de, naar de B2B klanten toe. Ja, helemaal helder. Gebruik je dan bijvoorbeeld ook uh, tactieken als account-based marketing om uh, in het uh, B2C domein door te komen? Ja, ja zeker. Dus we kijken echt ja. van wat, zijn, wat vinden wij mooie merken, mooie partijen. Waarbij wij denken dat ze op zowel waarniveau als op uh, product- en service niveau goed aansluiten. En dan proberen we die ja. te bereiken. Uh, maar ook bijvoorbeeld met content marketing, met social media. Uh, echt te zorgen dat wij zo dicht mogelijk bij die, uh, bij die klant zijn. En ook echt. Waarde kunnen toevoegen aan de bedrijfsvoering van de specifieke bedrijven die wij in scope hebben. Ja, helemaal helder. Nou, als laatste sectie willen we nog even wat rapid fire questions met jou, met jou afstemmen. Ja, um, wat is jouw favoriete uh, social media-kanaal? En, en overigens, deze vragen kun je persoonlijk of vanuit Felix beantwoorden, maar misschien wel leuk als je dat eventjes uh, toelicht. Ja, nee, zeker. Ik denk dat het de favoriete kanaal is uh, LinkedIn. Ik denk dat het toch voor mij persoonlijk de meeste waarde toevoegt. Uh, ja, veel connecties, uitnodigingen, partnership verzoeken. Uh, ja, dat heeft echt wel veel uh, waarde toe. En dat is ook wel leuk om daar echt nieuwe mensen op te ontmoeten. Waar denk ik andere kanalen ook wel meer zijn op de bestaande community van het uh, individu? Ja, helemaal helder. En uh, welk uh, marketingkanaal uh, zet je het, uh, het liefst in? Dat is eigenlijk denk ik toch wel search. Uh, het is er een beetje van af uh, voor welke reden. Uh, search is, denk ik, komt het dichtst bij de klantbehoeften en kan dus het meeste inspelen op waar mensen dat werk naar op zoek zijn. Uh, aan de andere kant denk ik ook wel een social media. Bijvoorbeeld Instagram, omdat het toch een stuk visueler is. Dus aan de creatieve kant kun je daar toch veel meer je eigen kwijt. Maar dichter bij de klant zijn is echt wel een search. Ja, mooi, mooie antwoord. Um, nee, je hebt al veel over tooling gesproken. Hè? Er zijn uh, nou, inderdaad uh, ontzettend veel marketing tools. Heb je ook een favoriete tool? Of weet ik nou, dat heeft echt mijn, uh, bijvoorbeeld mijn automation uh, enorm uh, uh, verbeterd. Ja. Uh, en een tool die ons heel erg helpt is Amplitude, dus dat is echt product analytics. Uh, waarbij we echt kunnen kijken wat voor gedrag vertonen onze klanten nou precies. Wat ons mm -hmm. heel erg helpt in besluitvorming uh, en ook te kijken ja, werkt het wat we doen of werkt het niet. Dus dat is echt een mm -hmm. tool waar we veel gebruik van maken. Ja, helder. Wat vind je de belangrijkste skill dat een, een marketeer in 2022 zou moeten uh, ja, beheersen? Ik denk inlevingsvermogen in de klant, een begrip van het product. En eigenlijk de match die mm -hmm. we ja, vanuit het product geven aan de klant. Dat is denk ik de belangrijkste vaardigheid voor een marketeer. Want als je dat begrijpt, dan kom je van nature denk ik al uit op de juiste marketingtactieken, de juiste communicatie, de juiste kanalen. Uh, en biedt dat echt een goede fundering voor uh, een marketingstrategie. Ja, helder, helder. Wat vind je de beste content de, van de afgelopen uh, maand? Uh, wat dat is wat het grootste Dat uh, is, is een ja. werkvlaat die ik laatst uh, tegen ben gekomen. Dat is eigenlijk uh, mm -hmm. storytelling, uh, kennisdeling op een storytelling niveau. Bijvoorbeeld het gaat over ja. MBS, jobs to be done, onboarding. Maar echt met hele concrete en visuele voorbeelden. Waardoor een redelijk complexe materie eigenlijk heel makkelijk te begrijpen is. En ook in een redelijk korte termijn echt tot de kern komt van de inzichten. Waar veel tijd in geïnvesteerd wordt vanuit, uh, vanuit de kant van het platform. En wat voor ja. de lezer eigenlijk heel ja, licht is om te verteren. En uh, ja, eigenlijk mooie inzichten uit is eigenlijk een master voor iedere marketeer om daar uh, eventjes uh, goed in te duiken. Ja, ja. helder. Growth.design. Ja. Uh, ja, helemaal top. Uh, wat vind je zelf een inspirerend uh, merk? Uh, Nike. Ik denk dat het wel okay. echt, uh, echt een mooi, uh, mooi ondernemersverhaal is. Ook hun groeistrategie uh -huh. is interessant. Door echt het aanspreken van atleten en daarmee de markt betreden. Het is natuurlijk ook een iconisch merk, gedesignd voor een paar tientjes. Uh, ook de merknaam is een mooie achtergrond achter. Met, uh, ik geloof dat het de Griekse godin is van uh, de overwinning. Uh, ja. Een combinatie van niet bang zijn van statements, een soort van uh, iconisch merk opbouwen, een echte ondernemersverhaal met creatieve groeistrategieën, vind ik wel echt een mooi inspirerend, uh, inspirerend verhaal en ook een inspirerend merk. Super. Nou Gijs, we zijn in uh, no-time vaak met een enorme informatiehoogdichtheid uh, uh, uh, door uh, zowel uh, jouw carrière, jouw visie op het marketingvak... Uh, ja, wat gebeurt er allemaal bij, bij Felix qua go-to-market en, uh, en ook nog eens een keer een paar mooie rapid-fire-questions. Ja. Ik Wil ontzettend bedanken voor uh, je openheid, transparantie om uh, heel veel mooie zaken te delen. Ik wil je heel veel succes wensen met uh, ja, de snelle groei en uh, ja. Ja, wellicht zien we elkaar uh, weer op de scooter snel. Ja, helemaal goed, hartstikke bedankt voor de uitnodiging. Superleuk om je te wel. Bedankt. Alright, dankjewel, fijne dag. Hartstikke bedankt.